Deze video een korte tip voor het klasnotitieblok in Microsoft Teams. Wanneer je in het klasnotitieblok bepaalde content in beeld wil hebben en je scherm is vrij klein, dan kun je binnen Teams dit scherm voor uh, OneNote, dus voor het klasnotitieblok, maximaliseren. Bovenaan hier staan twee uh, pijltjes. Als je daarop klikt dan zie je dat eigenlijk de verdere navigatie in het team verdwenen is, zodat je meer ruimte hebt om te lezen, maar ook te werken in het klasnotitieblok. Wil je dit weer terugdraaien, dan klik je nogmaals op het stibootje hier, tabblad samenvouwen, en dan zie je dat de normale navigatie weer terug is. Zo'n dus korte tip, maximaliseren van de inhoud van het klasnotitieblok in Teams.